Superleuk dat dus je kijkt naar onze speciale React to All Star serie In deze serie reageren oude spuiten- en slikkenpresentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Filemon Wesselink het item terug, waarin hij flink gaat blowen met cannabisambassadeur en beroepshippie Armand. Nou, dan gaan we nu blowen. Waarom uh, drugs testen cannabis? Want Nederland is natuurlijk HET land van de wiet. Ik bedoel, mensen komen over de hele wereld hierheen om in de beruchte koffieshop lekker schoon te worden. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dit was ook wel een druk die ik al eerder gebruikt had. Straks ga ik blowen met uh, de enige specialist in Nederland: beroepshippie, zanger Ben ik de min, min? min. En die stond wel bekend om, uh, om de hoeveelheid cannabis die hij gebruikte. Nou, dit is Ruigoort, een bijna uitgestorven dorp onder de harsrook van Amsterdam. En in die kerk is als het goed is allemaal. Dus we verzonnen bij de druk dan een soort goede omgeving. Ze dus ging kook gebruiken bij de talkshow van Bo. En eh, nou, blowen dan met muziek en een soort kunstenaar. En eh, paddo's helemaal in de natuur. En zo dachten we heel goed na over van wat is nou de goede omgeving. Ja, en dan was je daar en dan nam je het en dan ging het vanzelf eigenlijk. Ik ben vanochtend al naar de koffieshop geweest. Ja. Ik heb allerlei dingen gehaald mm -hmm. om een, uh, een jointje te roken. Maar ik dacht wel van, ja, ik ga echt even flink doorblowen, want ik was natuurlijk wel een beetje gewend. Maar ik had wel zoiets van, uh, ik, ik moet het wel echt zo puur en zo heftig mogelijk voelen. En gelukkig deed die, Arman, die deed hartstikke goed mee, hij is ondertussen overleden helaas. Je hebt gezien hoe ik het deed, ja? Ja. Flink, hè? Kom, trekken, trekken! <lacht> u, dat bent u. Dat kunt u nu wel zien. Neem nu een trekje en tel dan tot 10. Met okay. een joint kom je binnen op een vliegend tapijt. En met dit is het alsof je uit de knop geschoten wordt. Weet je van... ja, Armal die kreeg tijdens dat item echt, een, echt een, een praatkick. Die bleef maar doorlullen en lullen en lullen. Nee, ik was hartstikke gestoond, dus ik kon echt, nou ja, misschien één zesde volgen van wat hij zei. Maar op een gegeven moment dacht ik: echt, wat lult die gast toch? Ik ben er helemaal gek van. Oh, ik voel het nu wel echt niet gaan staan. Of, of ik in drie kwartier of zo een, een nummer kan maken. Nummer één hit. Ik rook een sticky, Niet een dunne, maar. Ik had mijn elektrische piano meegenomen. Ze gingen met ze met z'n tweeën gingen we een liedje maken en als je dat dan aan het maken bent en je bent stoond dan denk je nou die is echt gewoon de de, de, de nieuwe hit de nieuwe 32 jaar of de de nieuwe dromen zijn bedrogen. waar ik zit het nu terug te luisteren denk je oh wat ontzettend slecht ja marihuana marihuana de zing is met Het is wel lekker om dan muziek te maken, dat kan ik me nog wel herinneren. Denk, alles wat je doet klinkt gewoon goed. Maar ja, ik bloot al wel eens vaker, en dat ik op de kunstacademie denk ik, dat ook wel eens. Als je zo, 's nachts als je een uh, schilderij had maken, denk je, dit is helemaal te gek. En dan kwam je de volgende ochtend weer op de academie en denk je, dat is gewoon prut. Ik gelijk uh, pruttenbak in gemieterd. Draaien en zo, en uh, ja, gewoon wazig. <lacht> Dat vroeg ik. Ja. Ik merk echt of mijn geheugen echt niet. Uh, wat, wat was de vraag nou? <lacht> Groovy, man. Ja, hit up. Roll another one. Echt ja, dat je in het gekregen. Je ja. hoort ook al zo van Ja, vredekick. Ook naar de optredens en zo. Dat heeft de kapitaal gekost, want ik had alleen maar vier en vijf sterren. Hotels, je maar ik heb geleefd aan een tijd. Uh, kijk, ik had een jaarkaart. En dat heb ik het ook gedaan. Want de nog... Ja, nou kan je niet meer blowen in de trein, dus nooit er niks meer aan. Dat is wel echt leuk als je bijna nooit bloot en je doet het wel eens, dan moet je natuurlijk wel echt heel hard lachen. Maar ook al moest ik heel hard lachen. Je ziet eigenlijk gewoon, ja, iemand in zijn gezicht te lachen, dat interesseerde me ook helemaal niet. Hij bleef gewoon doordullen. Bleef gewoon doordullen. Ik voel me, ik voel me wel echt stoned <tus> Ja, dat moet onderhand. Weet je wat je opgerookt hebt. Best wel veel, toch? Oh man, dat deden wij vroeger drie weken mee. Echt? We, we, we namen uh, een drug en dan gingen we filmen. Dat was het eigenlijk. Was zo puur mogelijk. Daar waren we wel altijd mee bezig. Want het moet zo puur mogelijk. Het was het allereerste seizoen van Spuiten en echt Het allereerste. Dus wij hadden een lijst met de drugs die het meest gebruikt werden in die tijd. Dus dat, was, ja, dat waren echt de, de, de hele bekende dingen zoals cocaïne, cannabis, amfetamine, speed genoemd. Uh, uh, nou ja, al, al, daar hadden we een rijtje van gemaakt en die gingen we allemaal gebruiken. Maar wij wisten toen niet dat, we, dat er meerdere seizoenen zouden komen of dat het een lange titel... Ja, we, we gingen gewoon uh, de meest voor de hand liggende dingen gingen we gebruiken. En daar zochten we dan een leuke omgeving bij. En dan gingen we los.